Goedemorgen, we doen het even zo, want er ging net wat fout met de PC. Goedemorgen mensen, ik hoop dat jullie even goed weer terugkomen bij deze wekelijkse live uitzending in de afvallen Denk Jezelf Slank community op Facebook. Uh, vandaag gaan we het hebben over werk meer aan jezelf dan aan je dieet, voorblijvend slank resultaat. Werk meer aan jezelf dan aan je dieet. Verblijvend slank resultaat. En uh, daar gaat het, dat is het weekthema van deze week. Werk meer aan jezelf dan aan je dieet. voorblijvend slank resultaat. En waarom is dat nou? Nou, dat is heel simpel. Omdat ik denk dat de meesten van jullie wel hebben ervaren. Dat er meer dan 5, 6, 10 diëten gedaan zijn. Met het effect dat heel veel mensen ook weer aankomen. Dus, hoe komt dat? Komt dat door het dieet? Nee, dat komt niet door het dieet. Het komt door jou. Dus wil je blijven slank worden, dan moet je werken aan jou en niet aan je dieet. Zo simpel is het. Goedemorgen Melanie. Goedemorgen Wen. Ik heb Wen volgens mij nog nooit eerder gezien. Wen Oost. Oostbuffen. Dat is dus echt zo'n Facebook naam. Goedemorgen, leuk dat je er bent. Ik zie Astrid. Goedemorgen Astrid. En, en ik zie nog meer mensen, maar daar zie ik nog niet alle namen van binnenkomen. Uh, ja, <laughs> en het klopt ook dat je de eerste keer kijkt, Wend, is dat, uh, klopt dat ook? Melanie van Merlo kijkt, een andere Melanie, goedemorgen Melanie, Melanie Duiker kijkt, goedemorgen Melanie, fijn dat je erbij bent. Uh, Wendy is je echte naam, oké, okay, nou kijk, dat is fijner om te weten, dan weet ik in ieder geval. Dus Wendrup, de Facebook naam is gewoon Wendy, Superleuk. En de eerste keer dat je kijkt, welkom, welkom, welkom. Uh, er ging net even wat fout, uh, dus zoals jullie hebben gemerkt, sommige mensen hebben misschien al eerder proberen in te loggen, want meestal ben ik echt stipt om half tien aanwezig, maar ik dacht, ik kreeg een bericht van Facebook dat de live via de pc um, was vernieuwd en daarmee weer andere functies had, waardoor je mensen ook weer in beeld kon brengen enzovoort, dus ik denk dat is wel leuk, maar... Dat moet ik eigenlijk testen voordat ik live ga dan natuurlijk zo'n try-out te doen. Goedemorgen Melanie van Meerlo is er ook. Wel veel Melanie's vandaag in de groep. Leuk jongens. Uh, dus vandaag gaan we het hebben over werk meer aan jezelf dan aan je dieet. Werk meer aan jezelf dan aan je dieet om blijvend slank te worden. Iedereen kent het al, ik heb het net al gezegd, iedereen in deze groep. Of tenminste laat ik niet, laat ik niet al te strikt zijn. Maar ik denk dat de meeste in deze groep, uh, die hebben meerdere diëten gedaan in hun leven. Met als resultaat dat ze nog niet zijn waar ze willen zijn. Anders zat je niet in deze groep. Hoe komt het nou dat jij weer aankomt nadat je dieet? Is het dan de fout van het dieet? Nee, dat is het niet. Want je bent afgevallen door dat dieet. Het is ook niet een fout, misschien is dat de verkeerde omschrijving, maar het ligt in ieder geval aan jou. Dus dat jij weer aankomt na een dieet, 95% van de mensen hè, die dat, waarbij dat gebeurt, dus je bent echt niet daar alleen in. Maar als je weer aankomt na een dieet, ligt het niet aan de dieet, maar ligt het simpelweg aan jou. En daarom het thema werkt meer aan jou dan aan je dieet voorblijvend resultaat. Nou ja, dat is natuurlijk ook Fitspel. Fitspel gaat natuurlijk over persoonlijk leiderschap om blijvend slank te worden... ...in plaats van te kijken uh, welk dieet je moet gaan volgen. Uh, er is wel uh, recent... Ik las toevallig vanmorgen de nieuwsbrief van, uh, voor diëtisten. En, en er, lag, er is nieuw onderzoek... ...dat we weten nu waarom mensen zo snel weer aankomen na een dieet. Dat is leuke informatie. Ik vind het altijd leuke weetjes. En dat vind ik leuk, fijn om jullie ook te delen. We wisten enerzijds dat wanneer mensen dus heel snel willen afvallen, quick fix, als je dat wil, dan ben je hier gewoon niet op het juiste adres. Dus voor de nieuwe mensen die kijken, als je denkt, ik wil even snel veel kilo afvallen, excuse me, dan ben je hier niet op het goede adres. Want wij streven naar langdurig effect en dat kan alleen door het ook stapsgewijs aan te pakken. Um, maar wat weten we? Inmiddels weten we dat wanneer mensen dus een quick fix gaan doen... Een, een, een crash dieet of wat dan ook, dan gaat eigenlijk in één keer gaat een hormoonveranderingen plaatsvinden. En namelijk het hongergevoel, het hongerhormoon, wordt aangestuurd door je maag en je darmen. Niet door je hersenen, maar door darmen en zelfs door vetweefsel. Dat gaat omhoog. Dus het hongerhormoon gaat omhoog. Dat is ook de reden dat je kan zeggen: Oh, ik heb geen doorzichtsvermogen, bla bla bla. Ook, misschien, misschien ligt het inderdaad aan jouw uh, beperkte doorzettingsvermogen. maar heel vaak heeft het dus ook een fysiologisch component. Als jij dus in één keer te veel gaat afvallen, en dan hebben we het dus over meer dan duizend calorieën in de min van je dagelijkse energiebehoefte, dan ga jij automatisch meer hongerhormoon creëren. Nou, ga jij het heel goed de volhouden, hè? want je hebt wilskracht en je hebt doorzettingsvermogen en je hebt discipline en je kan dat drie, vier, vijf weken volhouden, dan houdt het echt op. Dat is de reden waarom mensen ophouden met diëten, omdat je het niet meer gewoonweg niet meer kan volhouden. Dan wil ik niet de hele schuld aan de hormonen geven, want er speelt ook een component van doorzettingsvermogen, van discipline, van motivatie enzovoort, speelt natuurlijk ook allemaal mee. Maar mensen onderschatten het effect van deze verhoogde hongergevoel. Natuurlijk is het veel moeilijker om een dieet vol te houden als je de hele dag honger hebt. Ja toch? Het is best eenvoudig om een dieet vol te houden als je niet zo de hele dag behoefte hebt om te eten. Nou wat blijkt nou uit onderzoek is dat wanneer mensen stoppen met zo'n quick fix dieet, is dat je zou verwachten dat dat hongerhormoon dan ook weer zou dalen. Nou wat blijkt nou? Dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Dat hongerhormoon blijft hoog... Tot wel een, na, een jaar nadat je zo, effect, zo veel hebt gedieet, zo streng hebt gedieet moet ik zeggen. Met het gevolg dat je al sowieso al zoiets had van ah, dat kut je ik kapper mee. En het hongerlevel is nog hoog. Met het gevolg natuurlijk dat je meer gaat eten dan dat je voordat je deed, voordat je dieet was. En met het gevolg dat je dus meer aankomt. Nou dit was Nieuwe Inzicht zo'n... Twee, drie jaar geleden. Nu komt er iets nieuws bij. Wat er nu recent is onderzocht, door verschillende universiteiten bevestigd, is dat uh, wanneer, je te snel afvalt, wanneer je te snel afvalt, dan komt er een... Um, uh, een, een, een, uh, bij, door, de, door de vetstofwisseling, als je meer wilt weten door de vetstofwisseling, kijk dan even naar de vorige video. Hè. De vorige live hebben we het helemaal gehad over metabolisme en vetstofwisseling. Maar bij vetstofwisseling, als het te snel gebeurt, dan komen er giftige stoffen in die cel. En die giftige stoffen in die vetcel die zorgen eigenlijk voor um, um, um, dat de vetcel sneller weer vet wilt vullen. He, want je begrijpt, dat is eigenlijk, zie het maar als een soort van, wanneer er vet in die vetcel zit, dan wordt de gif verdund. Dus het wordt eigenlijk een verdunde vet, een gifmengsel, snap je wel? En dat is het nieuw, nieuw onderzoek. Dus we weten, natuurlijk, of natuurlijk misschien weten jullie dat niet, maar als je vetstofwisseling hebt, is het niet zo dat je vetcel kwijtraakt. Je moet een vetcel zien als een ballon en zie het als een ballon, nu met het warme weer, die je vult met water. Hoe meer water je erin vult, hoe groter die vetcel wordt. Heb je nou extreem veel vet, morbide uh, of obesitas of morbide obesitas... dan hebben we het over heel veel vetcellen en hele grote vetcellen. Nou, wat je eigenlijk alleen maar doet is die, dat water, als je gaat afvallen... dat water uit die ballon duwen. Hè? En die ballon zelf, die blijft gewoon bestaan. Dat plastic, dat blijft bestaan. Als je nou langdurig slank wordt... Zoals we streven met Vinspel nogmaals, dan gaat dat ballonnetje aan zichzelf kleven. Je kent dat wel als je ooit een keer een feestje hebt gegeven. en je vindt een half jaar later. vind je nog een keer zo'n ballonnetje ergens in de kamer, verdwaald ballonnetje. dan plakt dat helemaal aan elkaar. Zie je wel? En dat als dat zo aan elkaar plakt, dus omdat je er lang. dat heeft lang geduurd, heeft, lang heb je erover gedaan. het ballonnetje steeds meer aan elkaar gaan plakken, kost het veel meer moeite om zich dat te vullen. Maar er is altijd de gelegenheid dat het ballonnetje zich weer kan vullen. En dat is precies de reden waarom je natuurlijk de rest van je leven hieraan moet werken. Fitspel is dus blijvend slang. En blijvend slang betekent de rest van je leven. En als je dus dat beseft... Uh, uh, dat, het, dat die vetcel er zelf altijd is, dat begrijp je ook waarom je weer aankomt. Als je dus ook nu nog beseft dat dat lege ballonnetje door snel afvallen zich vult met een gifstof, die inflammatie, dat is, dat is eigenlijk ontstekingsbevorderend stofje, is. Jouw lichaam wilt niks anders dan ontstekingen uit jouw lichaam weren. Dat is. Primair de functie van je lichaam, ontstekingen, weren. Als dat niet lukt, dan ben je eigenlijk dus al te ver. Hè? En dus we hebben nieuw onderzoek, recent onderzoek, ik heb het vanmorgen gelezen. Is dus dat bij te snel afvallen komt dus dat gifstofje in die vetcel. Die gifstof die zorgt voor inflammatie, dus dat wil zeggen ontstekingsbevorderende stofjes. Je lichaam zorgt, zorgt daarvoor ervoor dat die sneller vet wilt aantrekken weer waardoor die ontstekingsremmer verdund wordt als het ware. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Ik druk het heel simpel uit natuurlijk, het is een heel ingewikkeld proces, maar op deze manier moet je het eigenlijk zien. Dat is dus ook de tweede reden. Dus los van die verhoogde hormonenlevel, uh, van het hongergevoel, wat blijft bestaan na Quick Fix Dieet. En ook dus, nu weten we dus, dat ook de ontstekingsbevorderende effecten door snel afvallen ervoor zorgt dat je snel weer aankomt. Jezus, Mina, wat een lange introductie voor waar we het vandaag echt over willen hebben, namelijk over jou. Want wat moet jij nou doen? Als je dit weet, deze kennis, dat is fijn, want dan weet je waarom je sneller weer aankomt na dieet. Maar als je al 10, 20, 30, weet ik veel hoe jaren bezig bent met afval. Ik heb gisteren een commitment meeting gehad met de fitspelers. En er zitten echt mensen die vanaf hun achtste, negende jaar bezig zijn met, met gewichtsverlies. en nu al in de 50, 55 zijn. Dus we hebben het over soms over 50 jaar dat mensen bezig zijn met afvallen. Het Van het ene dieet naar het andere dieet, van de diëtist, van, uh, van een nieuw dieet, van een ander, ander uh, uh, sportprogramma, van het een naar het ander en wat blijkt, het werkt niet. Heel simpel, we kijken bij blijvend slank worden, of niet bij blijvend slank worden, keken we maar naar blijvend slank worden, nee, waar de focus op ligt, is afvallen. De focus is afvallen, de focus is afvallen. En als we nou eens die focus gaan verschuiven van afvallen naar blijvend slank worden, wat gebeurt er dan? Dan ga je heel anders kijken naar jou. Naar jou als persoon. Want als je weet dat je blijvend slank wilt worden... dan zal je niet zo snel zeggen... ik ga nu stoppen met nooit meer suiker eten. Wat is niet vol te houden? Je gaat jezelf dus ook heel in praktische zin hele andere vragen stellen. Als je jezelf die vraag stelt... als ik blijvend slank wilt worden... wat, moet ik dan, wat kan ik dan doen... Wat ik dus de rest van je leven kan volhouden. Is dat dan elke dag een uur hardlopen? Nee, ik kan je nu al zeggen, dat kan je niet de rest van je leven volhouden. Weet je wel? Is dat dan helemaal geen koolhydraten eten? Nee, dat ga je niet de rest van je leven volhouden. Omdat we eigenlijk door de dieet terreur, ik noem het echt een dieet terreur, al 40 jaar lang zijn voorgespiegeld dat het aan jou ligt dat je overgewicht hebt en dat jij verantwoordelijk bent voor je overgewicht en dat jij het heel simpel kan oplossen door gewoon minder te eten en meer te bewegen, door deze visie zijn we uit het oog verloren waar het werkelijk om gaat, namelijk om jou. En als het om jou gaat, dan gaat het niet om maatje 36. Want als het om jou gaat, dan staat dat maatje 36 of 42 of whatever, dat staat voor iets. Je bent niet gelukkig omdat je maatje 36 hebt. Dat denk je misschien. En dat zeg je misschien. Van, nou, ik ben, als, ik, als ik maatje 36 heb, dan ben ik helemaal gelukkig. Ik kan je zeggen, als het echt alleen om dat getal gaat en je bereikt maatje 36 en het gaat alleen om dat getal en niet om jou dan ben je even ongelukkig als dat je maatje 44 had. Het moment dat jij gaat inzien dat je echt gelukkiger wordt door een kleine kledingmaat, dan ga je beseffen dat het dus niet om die kledingmaat gaat, maar om jou. Het gaat er dus niet om die kilo's, het gaat er dus niet om die kledingmaat, het gaat erom wat dat gewicht wat die kledingmaat representeert in jou als jouw identiteit. Als jou als mens. Die maatje 36 die staat misschien voor meer zelfvertrouwen. Die maatje 36 die staat misschien voor meer vrouw voelen. Maatje 36 die staat er meer misschien voor actiever zijn. Snap je wel? Maatje 36 die staat misschien voor meer energie hebben. Dus wanneer we gaan voor afvallen zonder dat je gaat onderzoeken dat het om jou gaat, kan je misschien afvallen, maar zal je merken dat je even ongelukkig bent <laughs> en kom je daarna dus heel snel weer aan. Terwijl als je dus gaat kijken, het gaat hier om mij, het gaat niet om mijn gewicht, het gaat om mijn identiteit, dan ga je een heel ander proces aan. En dat is natuurlijk... Of natuurlijk. Misschien voor nieuwe mensen natuurlijk helemaal niet zo natuurlijk. Maar voor mij is het natuurlijk. Want ik, ik, ik doe dit werk, jongens, al 25 jaar. De eerste uh, 10, 15 jaar deed ik echt alleen maar trainer consultancy werk. Dus echt voedingsanalyses, uitvoeglijke adviezen geven, dieetadviezen geven, weetmenu's geven, enzovoort, enzovoort. De laatste 15 jaar ben ik alleen maar bezig met coaching. Er komt geen voorbeeldmenu meer aan te pas. Als je die wilt... Be my guest, ga naar mijn website www.fitspel.nl, ga naar podcast en zo, zo heet, die, zo heet die pagina, en daar zie je gewoon een voorbeeldmenu. Download hem, print hem uit, hang hem op je koelkast en start daarmee. Prima, weet je wel? Maar dan nog is, is, moet je het gebruiken als een richtlijn, als een houvast, want uiteindelijk is niet de dieet het... Perfecte 7 minute workout is simpelweg niet de oplossing als jij niet verandert. Want als jij niet verandert in de kijk naar hoe jij naar jezelf kijkt, hoe jij met bepaalde situaties omgaat, met valkuilen, met situaties dat je meer stress hebt, met ruzie, met geliefdes enzovoort. Bij al die zaken waarbij je nu heel gemakkelijk jezelf overeet. Als je dat niet gaat aanpakken, dan blijf je jojoen. En ga jezelf nou eens afvragen, hoeveel kilo ben jij nu al afgevallen in al die tijd dat je bezig bent met afvallen? Die 20, 30, 40, 50 jaar. Als je dat optelt, jongens, je wordt er helemaal naar van. Dan ben je misschien al 100 kilo afgevallen of zo. Weet je wel? En, en heeft dat dan zin? Voor dat moment wellicht. Maar nu, als je wat ouder wordt, en mijn doelgroep is ongeveer gemiddeld 40, 45... Als je wat ouder wordt, gaan de andere belangen spelen. Gaan de belangen spelen als wie ben ik, wie wil ik worden? Misschien gaan de kinderen het huis uit. Misschien ga je afvragen van wat heeft mijn leven betekend voor mij? En wat heeft mijn persoon betekend voor mij? En al die dingen van ik moet eerst voor de ander zorgen, die komt op de voorgrond. Ik heb het zo druk, ik heb geen tijd, het is zo warm, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Kapper nou is gewoon mee. Kap er nou is gewoon mee. Weet je we hebben daar een woord voor hè? En dat woord, superleuk woord, is escapisme. Escapisme. Escapisme wil zeggen dat je overal een escape route voor hebt om maar niet te gaan starten aan jou. Want weet je, het dieet, waarom jij al twintig jaar dat dieet doet, of een nieuw dieet doet, pieoppie, ketogenes, onjebakken, noem het allemaal maar op. Waarom je dat doet, is omdat je dat gewend bent te doen. En omdat je dat al zo vaak hebt gedaan. Zelfs het steeds weer nieuw starten van een nieuw dieet, is eigenlijk weer een gewoonte geworden. En willen we blijvend veranderen, moeten we gewoontes doorbreken. Snap je wel? En dat is heel logisch. En eigenlijk is het kiezen voor een dieet, ook al voelt het misschien nu niet zo, is eigenlijk het meest makkelijke. Waarom? Omdat je hersenen dat al herkennen. Oh, dat heb ik eerder gedaan. Oh, toen heb ik er effect mee gehad. Oh, laat ik dan maar weer eens een dieet doen. Niet erbij stilstaande dat het effect altijd maar van korte duur is. Nou, hoe gaan we dat dan doen? Als er vragen zijn mensen, ik zie dat iedereen heel stil is... <gacht> Als er vragen zijn of opmerkingen, laat het mij weten. Stel ze. Laat ik jullie eens een vraag stellen. Laat ik jullie eens een vraag stellen. Als ik jou vraag, waarom wil je afvallen? En dan wil ik dat je wegblijft van de abstracte antwoorden, zoals dan zit ik lekkerder in mijn vel, dan heb ik meer energie, bla bla bla. Echt concreet. Waarom wil jij afvallen? Wat is de reden dat jij wilt afvallen? Laat hem eens even weten wat deze groep van mensen nu zegt. Waarom wil jij afvallen? Dus niet in de abstracte, dan zit ik lekker in mijn vel, dan heb ik meer energie. Maar concreet maken. Concreet maken. Wat denk je ermee te winnen? Als jij die 10, 20, 30, misschien wel 40 kilo lichter bent. En je weet het, nou ja, je weet het misschien niet als je nieuw bent. Maar de mensen die vaker kijken, je weet het, er is nooit een fout antwoord. Want van alle antwoorden kan je wat leren. Dus het is nooit een fout antwoord. Dus graag kom maar door. Astrid zegt minder pijn hebben. Heel goed. En dan wil ik vragen aan Astrid. Als je minder pijn hebt... Als je minder pijn hebt, wat voor een emotie komt daarbij jezelf dan bij? Wendy zegt meer zelfliefde en gezonde relatie creëren met voeding. Heel goed Wendy, wat voor een emotie komt daarbij? Sandy zegt beter zelfbeeld. Wat voor een emotie komt daarbij? Ik vraag het aan iedereen die een antwoord geeft. Beter, zelf, beter zelfbeeld, wat voor een emotie komt daar dan bij? Melanie Duiker zegt ik wil graag over de drempel worden getild bij mijn trouwerij. Dat is concreet. Dat is concreet. En Melanie, wat voor een emotie daar, komt daarbij? Astrid zegt, ik wil minder pijn. De emotie die erbij komt is vrijheid. Hé, hey, dat is interessant hè. Heeft vrijheid, Wat heeft dat, heeft dat met een dieet te maken of heeft dat met identiteit te maken? Als ik vraag het voorbeeld van Astrid. Astrid zegt, ik wil blijven slank worden, ik wil afvallen omdat ik minder pijn heb. De emotie die erbij komt is vrijheid. Astrid, is die vrijheid, betekent dat heeft dat iets met techniek te maken, met je dieet, met meer bewegen? Of heeft het te maken met jouw identiteit? Natuurlijk met jouw identiteit. Natuurlijk met jouw identiteit. Um, Melanie zegt, ik wil graag over de drempel geteld worden. En de emotie die daarbij komt is zelfliefde. Nou ga ik nog een stukje verder met jou Melanie. Wat is Zelfliefde dan voor jou? Wat is zelfliefde dan voor jou? Wat is dat voor jou? Kan jij dat omschrijven? Wat voel je dan? Wat ervaar je dan? Probeer daar eens over na te denken. Probeer eens te bedenken: van. hè, Als je over die drempel wordt geteld en je voelt liefde, wat voel je dan? dat ik het waard ben dat ik het waard ben heel goed dat ik het waard ben zegt melanie melanie als jij zegt dat ik het waard ben, zelf melanie speelt speelt fitspel dus die is al wat verder in deze gedachtegoed. maar melanie als jij dus het hebt over dat ik het zelf waard ben wat heeft dat te maken met een dieet wat heeft het te maken met techniek of heeft het te maken met jou als mens Daar gaat het om mensen. Het inzicht dat we vaak stoppen met denken bij het doel van zoveel kilo afvallen, zoveel maatje wegen. En niet verder denken over de essentie wat de werkelijke ding is. Uiteindelijk is het gewichtsverlies enkel een resultaat van het werkelijke doel wat erachter zit. En, en, en, en dus is het... Belangrijk om te onderzoeken wat jij wilt bereiken. Niet met je dieet, niet met bewegen. Natuurlijk hoort dat erbij. Natuurlijk moet je eerst afvallen om blijvend slank te worden. He, natuurlijk. We hebben natuurlijk een, ook een, een techniek nodig, ook een methodiek nodig. Natuurlijk. Maar laten we dat nou tegelijk doen. Laten we nou afvallen en tegelijkertijd werken aan jouw identiteit... Waar het werkelijk om gaat, want als we die identiteit veranderen, dan ben jij veranderd. Dan is dus niet alleen jouw dieet veranderd, nee dan ben jij veranderd. Want als jouw dieet is veranderd en je stopt weer met dat dieet en jij bent niet veranderd, kom je weer aan. Als jij bent veranderd, hoef je niet meer aan te komen. En daar gaat het over. Daar gaat het over, werk meer aan jou dan aan je dieet, om blijvend slank te worden. Zo vaak is het zo. Zo vaak is het zo dat mensen hoppen, nou je weet het zelf, uit je, je eigen ervaring ook, zoveel mensen hoppen van het ene dieet naar het andere dieet. Maar als jij niet bent veranderd en alleen je dieet is veranderd en je stopt met de dieet, kom je weer aan. Als jij bent veranderd en je stopt met dieet, nou sterker nog, als jij bent veranderd, ga je geen dieet doen. Heel vaak krijg ik mensen die starten met fitspel die zeggen, waar is mijn dieet? Je krijgt geen dieet. Je krijgt geen dieet, je krijgt geen dieet. En nogmaals, wil je een houvast hebben? Ga naar mijn website www.fitspeel.nl. Ga naar blog en zo en daar vind je een voorbeeldmenu. Want natuurlijk is het fijn om een handvat te hebben. Dat snap ik ook wel. We moeten natuurlijk het ook praktisch maken. Maar die duurzame verandering, die blijvend slanke verandering, die start bij jou en niet bij je dieet. Dus mijn opdracht voor jou, voor aankomende periode, voor deze week... Volgende week hebben we weer een nieuw thema, dus voor deze week is het volgende. Schrijf voor jou op wie jij denkt dat je bent. Ik ben dubbele punt. Streep in het midden, positieve eigenschappen, negatieve eigenschappen. Wees daar eerlijk in. Je hoeft het niet voor iemand anders te doen, je doet het voor jezelf. We weten dat alle mensen een vorm van megalomanie hebben. Met andere woorden, je doet je vaak beter voor dan dat je werkelijk bent. Maar doe het voor jezelf, wees eerlijk daarin. Dus maak een lijst van ik ben. Identiteitskaart. Ik ben. Dubbele punt. Positieve eigenschappen, negatieve eigenschappen. En vervolgens maak je een, pak je een nieuw vel papier en schrijf je op wie wil jij worden. Wie wil jij worden? En dat is uiteindelijk waar blijvend slank over gaat. Wie wil jij worden? De vraag is niet welk dieet, de vraag is wie wil jij worden? want als je dat af gaat vragen als je dat af gaat vragen dan raken we emotie en gedrag wordt altijd gestuurd vanuit emotie positief gedrag dan wel negatief gedrag maakt niet uit gedrag wordt altijd gestuurd vanuit emotie een dieet heeft doorgaans geen emotie een biopie dieet een ketogeen dieet een bakker wat dan ook heeft doorgaans geen emotie en jij die dat volgt, heeft doorgaans ook geen emotie. Je denkt alleen aan de methodiek. Maar als jij gaat opschrijven wie je wilt worden, daar komt er emotie bij. En gedragsverandering, jongens, start bij emotie. Dus daar gaan we starten als je blijvend slank wilt worden. Daar gaat het om als je blijvend slank wilt worden. Hoe kom ik dan bij wie wil ik worden? Welke stappen zijn daarvoor nodig in jouw visie, zegt, vraagt Wendy. Wendy, ik zou je adviseren aanstaande maandag starten we met de vijfdaagse mini training. Denk je slank? Ik wil iedereen die nieuw is en die dat nog niet heeft gedaan, adviseren daar aan mee te doen. Het is gewoon een gratis uh, mini training van vijf dagen. Elke ochtend hebben we zo'n gesprek met elkaar, of tenminste met de groep die dan deze training doet. Uh, niet op Facebook, maar gewoon via een Zoom-uitzending. En daardoor loop je eigenlijk deze stappen in het kort. Goed zo, top Wendy. Leuk dat je er dan bij bent. Vanaf maandag want dat gaat hij. Maar als je dan zegt van ik wil toch beginnen, start dan gewoon met wat ik nu heb gezegd. Hè. Maak een identiteitskaart. Dit zijn mijn positieve eigenschappen. Dit zijn mijn negatieve eigenschappen. En dit is graag hoe ik zou willen zijn. Een visualisatie van jouw ideale zelf. Zijn er nog meer vragen, mensen? Zijn er nog meer mensen? Ik wil alleen, natuurlijk ga ik niet, kan ik niet hier nu in een half uur de, alle uh, uh, achterliggende gedachten en de onderzoeken en de, en de wetenschap hierover verklaren. Ik wil je alleen duidelijk maken dat dit totaal... Uh, een nieuwe manier is om naar jezelf te kijken en om een nieuwe manier is om met afvallen te inzien. En ik heb maar één wens met deze live. Ik heb maar één wens met deze live. En dat is dat jij gaat inzien dat wanneer je gaat diëten, dat het alleen maar een verandering is van eten. En dat je daarmee stopt, dan ben jij niet veranderd. En wanneer je gaat inzien dat blijvend slank worden gaat om verandering van identiteit, dan komt het eten vanzelf wel goed. Dank jullie wel voor jullie aandacht, dank jullie wel voor het kijken en tot volgende week. Doei doei!